Hey daar lieve en welkom bij een nieuwe video van mij, Julian, waar we het vandaag gaan hebben over de pizza sessie met Huip de Jong. Exciting! Ik kan je wel doodleuk gaan uitleggen wat het allemaal is, maar ik ga nu namelijk in gesprek met de rector van de hogeschool van Amsterdam. Dus waarom zou ik het hier uitleggen als ik je ook gewoon live kan meenemen naar waar het ook echt gebeurt? Where the magic happens. So without further ado, follow me. Hey daar lieve hier is hij dan, the man of the hour, every hour, every day. Huip de Jong, vertel even. Wie bent u? Ik ben huid de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam. Hond of katten? Honden. Oh! Nu we weten wie u bent is het natuurlijk ook wel van toepassing om te kijken, wat doet u eigenlijk als rector zijn ze dan? De rector die is bezig met het organiseren van het onderwijs. Straks ga ik uh, pizza eten met studenten en dan hoop ik met ze te praten over wat zij ervaren in het onderwijs. En ik hoop dan in zo'n gesprek dingen te kunnen bepalen om het plezier nog verder te vergroten en problemen die ze tegenkomen of ik daar iets aan kan doen samen met een heleboel. Docenten medewerkers van ons instelling. Ik zie pizza toch als een dagelijkse bezigheid, dus daar zou ik helemaal geen problemen mee. We gaan natuurlijk pizza eten met z'n allen. Maar dan de belangrijkste brandende vraag is, wat is Huip de Jongs' favoriete pizza? Dat is de pizzatonnel. Met ui of zonder? Met. Dit komt goed. Hungry yet? Ik wel. Laten we maar snel beginnen. Terwijl we gaan genieten van een grote pizza, zal het thema van vandaag rondom diversiteit zijn. Dat je gewoon jezelf veilig kan voelen, dat zou voor iedereen een win-win situatie zijn. Nou, wat zou de HVA moeten doen ervoor te zorgen dat je dus zo wat jij in safe space doet, creëert. Of je gaat uh, als een Egyptisch meisje met een hoofddoek ga je naar college en daarin maken ze ja, religie en wetenschap, ha, ha, ha, ha. Dan kan je wel misschien iets zeggen als klasgenootje of als medestudent, maar je professor is een soort van hiërarchisch hogerop gezet. En die zet de toon in het discours in de klas. Eten we? Nou, ja, was... Pizza! Wat voor pizza is dit? Uh, Ik weet het niet. <laughs> <laughs> Iemand? Yeah. Ten <laughs> points voor Gryffindor. I think so, I'm not sure. Mm. We zijn ten einde gekomen van de pizza-sessie met huid en ik ben hier met... Sima Oud Sima. En wat vond je ervan? Ja, ik vond het pittig. Jalapeno uh... ain't got nothing on this conversation, girl. <laughs> ja, precies. Er werd, er werd echt goed gepraat over onderwerpen die hiertoe doen. En het was echt super, super heftig en uh, emotioneel, en, maar dat is goed. Ik ben hier nu met... Ja. Boy En wat vond jij daarvan? Ik uh, vond het een leuke uitdaging, ik was gespreksleider en ik merkte dat er heel veel uh, verhalen waren van mensen die dingen uh, ervaarden. Uh, ja, heel veel emotie heb ik gezien die toch goed kon worden en iedereen kon goed ze ei kwijt. En ik denk dat ik, uh, dat ik een mooi gesprek geleid heb. Dit achtergrond is alles. Ik wil dit. Wow. Wow. Als je meer wilt zien van dit kanaal, kijk natuurlijk uiteraard naar deze video's onderaan. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik jullie allemaal weer de volgende week.